We staan hier met best wel een mooi uitzicht. Hoe zijn we hier gekomen? Uh, Daarom zijn we begonnen. Mm -hmm. En er was eerst een de hek die is uh, opengemaakt. gemaakt, dus hebben we op het slotje gegaan. Daar hebben we zo omgelopen hier naartoe. We hebben eerst daar in die toren gezeten. Mm -hmm. En toen zijn we overgestapt naar deze toren. En hier proberen we nu uh, over die torenjes weer een beetje uh, een te vormen en het in foto te krijgen, zodat we onder de torens, onder de torens, kunnen leggen en plannen kunnen smeden. Oké. Okay. En daar zijn we nu. Cool. Ben je blij dat je er bent? Ja. Ja, ik vind het best wel cool.